Nou, hallo dames en heren, leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe, een gloednieuwe video. Vandaag. Ja, zeer gloednieuw. Zeer gloednieuw. En vandaag gaan wij de Star Wars vliegtuigjes gebruiken. In Battlefront heet het Battlefront 1 het heet en Het is een heerlijk spelletje, ja, zeker. Wat we, waar we echt gewoon zeer professioneel in zijn. Precies. En, uh, en niks waar, meer daar gaan minder. we nu, uh, ja, en nu gaan we gewoon even lekker vliegen en zo en van die uh, heerlijke vliegtuigjes. Juist. En, en als je het leuk vindt, de video, dan kan je natuurlijk een likeje achterlaten. En als je hem niet leuk vindt, dan doe je ja. ook een likeje, gewoon om ons te helpen. En met R2 moet je ook gebruiken, want dan ga je zo op iemand richten en focussen. In, Shit! Ja. Kijk ik op een grote ding, joh! Oh, je bent groot, jongen. Oh, het dat wel kan wel. niet. Dat kan niet allemaal. Oh, je bent echt redelijk. Die... Dit is echt een raar vliegtuig hier. Oh, tricky, tricky jou, ja, hoor. Ja, hoor hij pakt hem en... Dit is overvallen, joh. Ja? Ja, joh. Dit is oh. ik sterker. Focus op het ding. Shit. You do the stereo! Hahaha! Alright, <laughs> <laughs> uh, do well, do well. eentje oh, float by my angle. On oh, shit, ik Shit, I got out of nowhere ben ik dood. Oh, very bad connection. I can't even sturen. Nee. Yeah. Ja. I had a very bad connection and then oh, can't <laughs> hey. I couldn't even stuur sturen. Hey. And I couldn't even Doe eens even voor 3 seconden. Waarom heb ik dat ook alleen bij dit spel? Dat snap ik ons niks van. Oh, gehoorlijk. Oh, victory joh. Ja, ja lekker. Ik, heb, ik sta 5 om 5, nou dat is prima. Nou, ik 11 om 3. Dat is ja, helemaal prima. Dat was helemaal prima. Oh, Luke Skywalker mensen. Ja, nu ben ik dood. Die dingen die staan tegen de grond aan joh, die je moet oppakken. Ja. ja ik, uh -huh. maar, ik zie dat, ik zie dat uh, coole ding weer. Ik wil hem. Ik heb hem weer Pak gepakt m. en ben weer naar de grond gegaan. Ik ging veel te oh. hard. Als ja, je zo laag boven de top Ja. Oh, weer een kill. Ik heb er al tien uh, gedestrooid, maar ik weet niet of dat het de is. Waar zie je dat staan? Ja, de kijkers in. Ik ben zo lekker bezig, niemand pakt mij joh! Niemand gaat helemaal... Maar ik ben echt... Ik ben top player! Moeder natuur is boos. Ik, uh, kijk nu, ik ga heel... Oh, het gaat nu onweer en heel hard regenen. We moeten kijken. Oh, ik word gewoon helemaal nat joh. Ah, dit is echt, een hoek niet normaal. Ja, ja maar dit, dit is anders. Zo. Dicht in het raam. Dat heb ik even ook gefilmd. Ik, ik ben gewoon helemaal doorweek, ik doe even mijn raam open. Ik kom oh, gewoon aan alle man. kanten naar binnen. Twee wow, er kwamen twee vliegtuigen die vlogen even tegen me aan. dat echt. Ah ja, hallo. Oh. Sorry, sorry, Moeder natuurlijk. Ja, ik Het spijt me. Het <laughs> spijt me. Doei. Doei. Nee, oké. Okay, nou. Oké, okay, gaan we het gewoon weer opnieuw zeggen met het drie-dotje? Ja, we zeggen het drie-dotje helemaal opnieuw. Okay. jaar naast. Lieve mensen, laat een <laughs> ja. like je achter en subscribe als je op de hoogte wil blijven van onze activiteiten. Wij zijn de laatste paar dagen. Elke dag online geweest. Elke dag hebben wij een stream gedaan, dus misschien gaat dat zo door. Dus abonneer. Ja, het zou kunnen. Ja, als we daar zin in hebben, weet je wel. <laughs> ja, ik bedoel, we hebben nu wel echt heel veel subscribers, dus ja. we hebben wel een beetje nu de druk van we moeten dagelijks Ja, het moet wel. En dan uh, zien we jullie de volgende keer nog een keer. Ja, hey, doei. Toedels.